Ik heb dat gedaan omdat het soms nodig is met zwaardere middelen de orde te behouden of te herstellen. Denk daarbij aan demonstraties waarbij er schade aan materiaal en op mensen wordt gebracht. Vaak is de aanwezigheid van de mobiele eenheid al voldoende om de orde te bewaren. De mobiele eenheid wordt in de regel alleen achter de hand gehouden wanneer er sprake is van een hoog risico situatie. Blokkering van wegen door demonstranten, onrust in wijken, etc. In beginsel wordt de mobiele eenheid buiten het zicht gehouden om escalatie te voorkomen. Alleen al de aanwezigheid van de mobiele eenheid kan namelijk tot escalatie leiden. Sinds verleden jaar de coronacrisis begon, is het werk in hoog tempo veranderd. Zelfs bij toegestaande aangekondigde demonstraties wordt de mobiele eenheid zichtbaar op locatie geplaatst. Ik stel ook vast dat dit afhangt van het onderwerp van de demonstratie. Bij de bnlm demonstraties worden we of niet eens opgeroepen of los profil buiten zicht. Bij demonstraties tegen het coronabeleid worden we vol in het zicht geplaatst. En krijgen we van tevoren de opdracht op te treden bij de minste overtreding van de regels. Afstand houden is dan een ideale, ideale regel om op te treden. Het is immers bijna onmogelijk voor demonstranten om de afstand van anderhalve meter te bewaren. Bovendien is dat juist iets waar tegen zij demonstreren. We weten dus al zeker dat we op gaan treden. De minste tegenstand, zoals niet snel genoeg lopen, is nu een toegestane reden om maximaal geweld te gebruiken. Zo snel mogelijk schoonvegen is het de vies. De demonstraties tegen corona worden standaard WAPI-demo's genoemd. Je kunt ook bij de aanhoudingseenheid werken, de zogenaamde Romeo's. Ik zit daar zelf niet bij. Weet wel dat deze eenheid, de coronademonstraties, er continu op uitzicht de situatie te laten escaleren, zodat de mobiele eenheid vervolgens zo snel mogelijk schoon kan vegen. Intimidatie door zoveel mogelijk geweld is bedoeld om demonstranten af te schrikken. Liever,